Jij maakt verschil. De jeugd maakt verschil. Wij maken verschil. Maak jij ook verschil? Geef je nu op. Ik denk wel dat ze een voorbeeld zijn. Iedereen kan verschil maken, ook kinderen. Het hoeft niet per se heel veel te zijn. Ook al kan je bijvoorbeeld een kind helpen dat alleen in de pauze zit, dan maak je ook al verschil. Mensen worden er gewoon blij van als je elkaar helpt. Ik heb geld opgehaald voor kinderen in het ziekenhuis die uh, geen kerst kunnen vieren. Natuurlijk willen we aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat de jeugd verschil maakt. En je kan jezelf inschrijven, maar je kan ook iemand anders opgeven. Dus. Ik denk, ik kan gewoon verschil maken in Nederland en ook op de wereld.